Het gaat in deze uitspraak van de Hoge Raad over het rechtsmiddel van herroeping. Herroeping is een buitengewoon rechtsmiddel. Dat betekent dat het rechtsmiddel nog kan worden ingezet nadat de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Een rechterlijke uitspraak gaat in kracht van gewijzen, als daartegen geen gewoon rechtsmiddel, zoals hoger beroep of cassatie, meer kan worden gericht. De rechterlijke uitspraak is dan voor partijen bindend. En tegen zo'n rechterlijke uitspraak kunnen alleen nog buitengewone rechtsmiddelen worden gericht. Het rechtsmiddel van herroeping is geregeld in artikel 382 rechtsvordering. Op grond van die bepaling kan een uitspraak op drie gronden worden herroepen. Dat kan a. als de uitspraak berust op bedrog dat door de wederpartij in het geding is gepleegd. b. als de uitspraak berust op stukken waarvan de valsheid na de uitspraak is erkend of bijgewijsde is vastgesteld. of c. als de partij na de uitspraak stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden. In deze zaak beroept IJzer zich op de herroepingsgrond uit artikel 382 onder C-rechtsvordering. De vraag is dus of IJzer na de uitspraak stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen en of de wederpartij die stukken had achtergehouden. Het ging hier om een procedure waarin de curator na het faillissement van een aantal vennootschappen IJzer aansprakelijk had gesteld, wegens het onbetaald blijven van schulden van deze vennootschappen aan de Belastingdienst. Die vordering werd toegewezen. En na de uitspraak had IJzer stukken in handen gekregen waaruit volgens hem bleek dat er geen sprake was van belastingschulden. Het hof ging hieraan voorbij, omdat de belastingsschulden waren gebaseerd op aangiften die niet meer konden worden aangevochten. En naar het oordeel van het hof moest dan ook van het bestaan van de belastingsschulden worden uitgegaan en konden de stukken die ijzer in handen had gekregen dus niet tot een andere uitkomst leiden. Het waren met andere woorden geen stukken van beslissende aard. De Hoge Raad beslist dat dit oordeel geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De omstandigheid dat de belastingschulden materieel gezien niet bestaan, kan volgens de Hoge Raad namelijk maken dat de vordering van de curator op ijzer niet toewijsbaar is, ook als, formeel, van het bestaan van deze belastingsschulden moet worden uitgegaan. En ook het oordeel van het Hof dat in dit geval niet kon worden gezegd dat de curator stukken had achtergehouden, houdt in Cassatie geen stand. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad onvoldoende gemotiveerd. De Hoge Raad vernietigt dan ook de uitspraak van het Hof. En het Hof moet nu opnieuw beoordelen of is voldaan aan de vereisten van artikel 382 onder C-rechtsvordering. <middels>